Hé, hey Annabel, dat mag niet Annabel. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Black Tech, wat een nattigheid. Hé, hey, Joyce. Kom maar, Joyce. Oh, dat is veel hooi, Joyce. Dat smaakt goed. Oh Joyce. oh Joyce, kom maar Joyce. Annabel niet stelen, niet stelen. Niet stelen Annabel. Hey. Goed zo roosje. Oh roosje. Dominerende Shetlanders. Hey Annabel.